Een teleurgestelde Erik Bastiaanse. Dat kan je zeker zeggen, ja. Kun je vertellen wat er, wat er gebeurde, in de eerste run? Um, eerste run, alles ging goed tot uh, aan de, derde schans, of de tweede schans. De tweede schans wilde ik een cap 9 doen. Dus een verkeerde voet voor, 2,5 rotatie. Maar bij de landing ging iets verkeerd, wat ook onderuit ging. En uh, nou ja, klaar. En bij de tweede run eigenlijk precies hetzelfde. Na de eerste run was je, was je teleurgesteld of dacht je van nou, dit ga ik wel recht breien? Nee, ik heb wel eens vaker in wedstrijden dat ik eerste run niet land en dan tweede run wel gewoon uh, goed land. Nou ja, daarom heb je altijd twee runs, gewoon best beste telt. Dus uh, nee, ik, ik ga ook wel goede vertrouwen tweede run in en uh, niet te veel nadenken over eerste run. Uh, niet te veel proberen mee bezig te zijn. En toen ging je de tweede run naar beneden, gebeurde het precies hetzelfde? Ja, tweede run gebeurde eigenlijk precies hetzelfde. Maar ik, zelf weet ik ook niet waarom of hoe, maar uh, ja, het is heel jammer. Want normaal land ik hem echt... Uh, 9 nou ja, uit 10, en nu 2 uh, niet. Was je, was je nerveus vandaag? Nee, ik ben nooit zo heel nerveus voor wedstrijden. Dus ik kan altijd wel goed mee omgaan, maar uh, nou ja. vandaag ging er iets verkeerd bij. Uh, Jeugd-Olympische ja, Spelen zitten er nu voor jou uh, op. Ja, hoe, hoe heb je het nu beleefd? Ja, de hele week vond ik echt heel tof. Het is heel leuk om uh, heel veel verschillende atleten en heel veel verschillende nationaliteiten te zien. Alleen ja, de wedstrijd waar het echt om draait, die, uh, die valt dan tegen. Maar dat kan gebeuren. Op naar de volgende.